Ik ben Lore Verhoeven, ik ben 15 jaar en ik ben hier vandaag in de Aremberg-Schouwburg om mee te doen aan de categorie dans. Uh, het spannendste moment is net voordat je op moet gaan, moet je nog uh, even wachten voor, voordat je het podium op mag gaan. En dat is enorm veel stress, want dat is alle adrenaline in één keer. Ik kijk het meest naar uit, het moment dat ik het podium mag opgaan. Ik sta enorm graag op het podium om te dansen, dus dat is echt wel het leukste moment van de dag. Ik heb dus een dans gemaakt en die gaat over ja, een, meisje, een vriendin van mij die haar moeder heeft kanker en ik wou dat thema op een speciale manier toch tonen aan de mensen. Dus ik heb een dans gemaakt over verloren zijn, omdat hij soms ja, niet meer weet waar dat ze is. Het leukste aan Kunstband is dat je kan alles laten zien wat je wil laten zien. Er zijn geen grenzen. Dus je kan alles doen wat je maar wil op een podium en tonen aan de mensen. Misschien is <laughs> Echt goed.